Het feestje vanavond, DJ Gismo opent vanavond het feestje en voor de rest laten we ons verrassen wat er gaat gebeuren. MC Raw in the house Nou, we zijn bij Jeffrey beland. Jeffrey is de zoon van de eigenaar van het Ullike en uh, de organisator van het feestje. Uh, ja, wat, vertel eens wat Jeffrey, over de zaak. Uh, waar zijn we beland vanavond? Ja, welkom op uh, Cookie. Het is een uh, uh, ja, hardcore freestyle, oldschool feestje, een uh, e Dus uh, ja, Probeer gewoon een leuk, uh, leuk gezellig feestje mee iedereen te bouwen hier. Ja, want hardstyle is en hardcore is jouw muziek helemaal. Ja, daar ben ik altijd naar thuis geweest. Het is een hele mooie wereld, een hele aparte wereld. En uh, ja, dat trekt gewoon aan. Uh, leuke DJ's aan te trekken, onder andere Gizmo, uh, MC Ra, BSD hebben we dit keer. Ja, dat zijn toch echte namen uit de jaren 90, Echt, echt bellig. En het uh, uurlijke is gewoon een café. Normaal gesproken hebben jullie ook bruiloften en andere feesten. Ja, klopt, klopt. Je moet voor, iedereen moet je wat doen. En uh, We houden ook wel eens 80's, 90s en uh, Hollandse avonden. Ja, je moet iedereen tevreden houden. En toevallig, als, ja, ben ik in de hardcore thuis, dus dan doe je dat graag, zeker. Wat gaat je openingsnummer worden? Uh, dat ik het nog niet weet. Hou het een verrassing. We luisteren nu naar de eerste vrouwelijke DJ van vanavond, Miss Lahees. Miss Lahees komt van de dj school Nijmegen. en uh, ja, Ik vind haar topwijf. We hebben haar al vaker gezien bij Bahalla. Ze komt vaker voor uh, bij Partytime TV. En ik hoop dat we haar nog vaker terugzien. Gizmo rijdt nu op dit moment in de grote zaal. DJ Ripley komt straks nog waar ik ook heel veel zin in heb. En, uh, ja, we kennen hem ook van Bahalla, we hebben ze allemaal eerder gezien. En, uh, hij hoort gewoon genieten vanavond. Hardcore, take it over. Ik sta hier met DJ Gizmo. DJ Gizmo begint bijna een vaste DJ te worden in ons party time TV uh, momentjes. En ja, uh, nee, ik hoop van wel. Dus uh, de, is, is het begint toch? Ja, ja, wij vinden het in ieder geval heel leuk om jou vaker terug te ja, zeker. Uh, ik, wil, ik ben wel een space cookie of uh, hoe heet ja. dat? Ja. <laughs> Toch? Ja, ik weet ja. niet. Uh, ik ben ook voor het eerste. En uh, zo en zo, uh, uh, ja, uh, ik begin wel vroeg. Maar ik denk dat dit wel potentie hebt, dat het uh, hè, heel leuk kan worden. Hè, dat ik uh, vaak terug mag komen. Ja, ik hoop dat we jou in de toekomst, gewoon ook in Nijmegen, misschien in Bahalla, misschien weer in de toekomst, dat we jou gewoon weer terug kunnen zien. Ja, Nijmegen is voor mij wel oké. Okay. Ja, zeker weten. Ja, het is altijd genieten. Ik, uh, ik vind het altijd heel gezellig met jou in ieder geval. Ik heb er al nou een paar keer meegemaakt. Oh, en, uh, nou dus ik uh, mag blij zijn dat het terug mag komen, toch? Of niet? Ja, ja, zeker. En, uh, uh, uh, uh, het belangrijkste is natuurlijk uh, feestje bouwen, vrieslo, hardcore, alles van dien. Uh, uh, millennium hardcore. Weet je wat het is? Muziek is ons leven. Ja. En er gaat uh, zoveel jong, oud en. Uh, we gaan er gewoon voor. En uh, zonder muziek gaan we dood. Toch? Nee, daar heb je heb ik gelijk teken. in? Ja, nee, de ritme van het leven. Ah, nee, niet. Ja, als je van muziek houdt, luister nou. maak maakt uit wat muziek je uh, houdt. Zonder muziek is er geen reet aan. Ja. Maar uh, we hebben het nu over freestyle, oldschool, early, hardcore en hardstel. hardstel. blijft wel mijn favoriet hoor. Ja, nee, natuurlijk. Uh, ja, het heeft potentie. is herkenbaar wereld. en dan is het altijd leuk. Tenminste voor mij dan. Ik vind, vind herkenbare uh, muziek... Ja, Herkenbaar. Ja, oké, okay. maar uh, dit is gewoon gericht naar de mensen waar wij, waar wij, waar wij van houden. Ja. En het is een beetje hard, maar goed, het is toch lekker? Ja. Vind ik wel toch? Ja, het was in ieder geval helemaal leuk om jou weer te zien, ja. weer te mogen interviewen. Ja, graag gedaan. Ik kom graag terug, zoveel mogelijk. En uh, ja, uh, ik ben trots dat ik hier mag zijn en uh, tot de volgende keer. Ja. Het Uwelijke Mens in Eewijd. Be there or be square. Yeah!